Hey ja, jongens, uh, de video van vandaag gaat niet over iets van beauty, maar gaat over een heel ander onderwerp, namelijk Tinder. En dan, ja, uh, yeah, uh, expectations versus reality. Dus wat verwachten we er nou eigenlijk van? En komt dat wel uit met de, verwachte, met de realiteit? Uh, of zitten die, zit daar een hele grote gap tussen en klopt er echt niks van? En ik, ik weet niet of jij op Tinder zit of dat je single bent of dat je wel eens hebt gedate met mensen via een app. Uh, je hebt natuurlijk ook andere apps zoals Bumble of uh, Happen of Inner Circle. Uiteindelijk komt het dan natuurlijk allemaal een beetje op hetzelfde neer. Je kunt mensen liken, naar rechts swipen, naar links swipen, uh, op het kruisje drukken en dan zie je ze niet meer. Uh, dus, maar het leek me eigenlijk wel grappig en ook een beetje awkward om een video hierover te maken. Dus het eerste voordeel waar we maar meteen, of eerste, ja, soort van expectation management. Nou ja, het voordeel dat mensen hebben over Tinder is dat het eigenlijk alleen maar op seks gaat. En uh, dat mannen vooral, sorry mannen, uh, vooral uit zijn op, ja, op maar één ding. En uh, dat is eigenlijk niet altijd waar. Je ziet het vaak wel in mensen hun profiel staan. Of ze op zoek zijn naar echt iets serieus, van ik ben op zoek naar een serieuze relatie of ik ben gewoon op zoek naar fun. Dus um, dat uh, zegt al eigenlijk genoeg als iemand dat in zijn uh, profiel heeft, dan maak je al snel een keuze van oké, okay, waar ben je zelf naar op zoek? Wil je ook voor één avondje plezier of ben je wel naar iets op langer termijn aan het zoeken? Uh, en daar kun je eigenlijk al heel snel je eerste keuze op baseren, dus um, geef hem dan diegene een swype naar rechts of naar links. Uh, wat mensen ook denken is dat, het, uh, dat je echt superveel dates ervan krijgt. En ik moet zeggen, uh, bij mij is het bijvoorbeeld echt een beetje op en af. De het ene, ene moment heb ik heel veel dates achter elkaar en op het andere moment gebeurt er echt helemaal niks. En dat is ook wel met van die apps, uh, soms bloeden uh, gesprekken best wel snel dood. Omdat, ja, je weet het niet. Uh, soms weet je gewoon niet waar het aan ligt. Dan is het gewoon, hey hoe is het? En dan goed, en met jou? En dan, ja, ook goed. En soms komt er nog, hoe was je weekend? Achteraan. En, uh, maar vaak blijft het gewoon bij die twee zinnen. En dat is eigenlijk best wel triest. Maar je weet ook niet of mensen dan nog online zijn, of dat ze het wel hebben gezien, of dat ze ik toch niet zo leuk. Of dat ze misschien de app hebben verwijderd. En um, ja, dus daar stranden wel veel gesprekken. Het is ook best wel lastig om gesprekken interessant te houden. Want ja, hoe breng je zo'n gesprek goed op gang? Sommige mensen hebben van die one-liners die echt super slecht zijn. Waarvan je denkt, oh god, weet je wel, van, waarom zeg je dit? En dan denk je van, oké, okay, ik verwijder de match, want dit wordt helemaal niks. Maar soms vragen mensen ook wel iets geïnteresseerds over je profiel. Of dan hebben ze iets gelezen over je hobby's en dan willen ze daar meer van weten. Of ze delen dezelfde hobby's en dan kun je eigenlijk best wel een leuk gesprek hebben. En uiteindelijk op date gaan. Maar ja, het is best wel moeilijk. Omdat je, als je bijvoorbeeld veel mensen naar rechts swipe, heb je ook best wel veel gesprekken te onderhouden. En dat is echt een hele grote uitdaging. Want uh, ja, hoe hou je al die mensen uit elkaar in hemelsnaam? Dus dan moet je weer terug naar het profiel. Dan kijk je van, oh ja, uh, waar maakt diegene ook weer geswiped? Of dan moet je terug scrollen in het gesprek van, oh, wat hebben we eigenlijk al bes besproken? Want ik merk soms ook wel eens dat ik dezelfde vragen krijg. Van, uh, hey, uh, ja waar werk je eigenlijk? En dan denk van, uh, duurt dat heb ik je al verteld. Of uh, iemand die hield heel erg van sushi bijvoorbeeld. En ja, ik vind sushi wel lekker, maar niet dat ik denk van, wauw. Dit is geweldig. En die, is, ja, die, vroeg, en die was zo overtuigd van dat hij sushi-fan was dat ik ook wel fan moest zijn. Zij dus vroeg daar meerdere keren: van. Hé, hey, maar hou jij eigenlijk van sushi? En ik had al gezegd: van, Ja, dat doet me eigenlijk niet zo heel veel. Um, dus voor mij is het niet zo heel speciaal. Nou ja, goed. Dus dat is wel een beetje een afknapper. Als mensen dan um, dingen, twee, dingen twee keer vragen. En dan, en dan kunnen er maar een paar dagen tussen zitten. En dan is het wel echt dat je denkt, van, ben je dat nu al vergeten? Dus uh, dan heeft die, diegene vast heel veel gesprekken te onderhouden. Ja, dat is wel zo. Um, er is ook een uh, verwachting dat je geen... ...relaties kunt krijgen door middel van Tinder. Maar ik moet zeggen, als ik in mijn uh, omgeving kijk... ...zijn er echt wel wat vriendinnen die een leuke relatie hebben gekregen door middel van een Tinder date. Dus het is zeker niet onmogelijk. Het, het, is, het is gewoon, ja, je kunt er echt een relatie aan overhouden. Een aantal vriendinnen die hebben zelfs al een relatie van een paar jaar door Tinder overgehouden. Dus uh, zeker niet onmogelijk. Waar de verwachtingen soms ook niet helemaal synchroon lopen met de werkelijkheid is... ...als mensen bijvoorbeeld bepaalde foto's hebben... En er in de werkelijkheid toch een stukje anders uitzien. Omdat die foto's. Nou ja, die waren dan van vijf jaar of soms zelfs tien jaar geleden. Waarop ze er net wat jonger en frisser en strakker uitzagen dan de realiteit op dit moment is. En dat, dat kan wel voor grappige situaties zorgen. Maar is soms ook wat minder. Want dan zit je op die date en denk je: Oeh, ja, ik vond je op je foto toch eigenlijk leuker dan het echt. En dan uh, ja, met al die filters tegenwoordig. Het is ook zo makkelijk om jezelf op een goede manier te verpakken op de foto. En ja, in het echt heb je natuurlijk geen, uh, geen filters. Dus dan moet je wel echt met de binnen bloot. <laughs> ja. Um, dus dat is ook wel. Ja, dat is wel een van de meest voorkomende dingen, denk ik. Dat mensen er in realiteit toch anders uitzien dan op hun Tinder profiel. En ja, ik, sommige mensen doen het denk ik bewust. Of die hebben niet genoeg foto's van tegenwoordig. Dus die pakken dan gewoon oude foto's. En die denken van oh, dat kan ook nog wel. Maar ja, soms ligt het wel echt ver uit elkaar. En dan is het net wel minder leuk <laughs> voor jou. Als, uh, omdat jouw verwachtingen misschien net wat hoger waren. Dat diegene er net wat beter uitzag zoals op zijn foto's. En ja, in het echt dat het wel minder goed is. Uh, nou ja, we doen het natuurlijk ook allemaal zelf hè jongens, we gebruiken allemaal zelf die filters en uh, je bent er zelf bij. Dus je moet zeg maar, ik denk dat je foto's altijd met een korreltje zout moet nemen en je verwachtingen niet te hoog moet hebben liggen en dan komt het vaak wel goed. Maar ja, weet je, uiteindelijk draait het natuurlijk om het innerlijk, want ja... Yeah, um daarin zijn die apps natuurlijk heel oppervlakkig. Uh, je baseert je verwachtingen echt op basis van ja, diegene zijn profiel, zijn foto's. En uh, als we heel eerlijk zijn, daarmee word je niet gelukkig samen. Dus het moet ook wel echt een leuk persoon zijn. Aan de binnenkant, ik zeg altijd van iedereen wordt even lelijk oud. We, we krijgen allemaal rimpels, we worden allemaal oud. Je we gaan allemaal met de kromme rug lopen uiteindelijk. En uh, ja, daar zijn we wel gelijk. En dan is het wel gewoon fijn als je een, een leuk persoon Bent tegengekomen. Dus ja, voor mij geldt dan gewoon. Ik vind het belangrijk dat verzorgd verzorgde uitziet. En um, dat diegene vooral leuk, lief en grappig is. En um, ja, en beetje, een beetje slim. Vind ik ook wel prettig. Dus ja, dat zijn wel echte dingen waar je verschil in ziet. En um, ja, ik, ik vind ook altijd dat mensen die in een relatie zitten. Die vindt het altijd super interessant om bij andere mensen op Tinder te kijken. En daar ook in te swipen. Ik heb al een aantal vriendinnen die zeggen. Oh, bot, uh, geef je Tinder. Dan ga ik eventjes swipen. Weet je wel. Maar de, ja, het, het, het gras lijkt altijd groener aan de andere kant uh, van het veld. <laughs> aan de andere kant is het gras toch altijd groener. En dan valt, het, uh, valt de realiteit toch een beetje tegen. En ik denk dat we uiteindelijk allemaal op zoek zijn naar de one, naar die soulmate waarmee je leeft kunt gaan delen en uh, ja wat uiteindelijk je beste vriend wordt en dergelijke uh, ja daar draait het uiteindelijk wel om maar ik ben benieuwd zitten jullie op uh, apps zoals tinder of happen of inner circle laat me weten ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jullie ervaringen ermee ik heb nou wat van mijn ervaringen gedeeld uh, maar ja ik uh, hoor het graag dus deel ze hieronder in de comments uh, geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond en ik zie je graag de volgende keer weer bye